Ook een lookalike kan een portret zijn. De Nederlandse wereldkampioen Formule 1 Max Verstappen trad op in een tv-reclame van supermarktketen Jumbo, waarin hij boodschappen thuis bezorgt in zijn Formule 1 auto. Picnic, een supermarktbezorgdienst, speelde daarop in met een eigen filmpje. En daarin brengt een look-alike van Verstappen boodschappen rond in een picnic Dit filmpje is miljoenen keren bekeken. Max Verstappen ging daarop naar de rechter wegens schending van zijn portretrecht. Portretrecht is geregeld in artikel 21 van de auteurswet, maar met auteursrecht heeft dit eigenlijk niet zoveel te maken. Het portretrecht houdt in dat iemand kan opkomen tegen de openbaarmaking van zijn portret, als hij daarbij een redelijk belang heeft. Dat redelijk belang kan bijvoorbeeld liggen in privacyoverwegingen, maar ook in commerciële belangen. De rechtbank kende Verstappen een schadevergoeding toe wegens schending van zijn portretrecht. Het filmpje was volgens de rechtbank een reclameuiting met een commercieel karakter, gericht op vergroting van de naamsbekendheid van Picnic. Verstappen mag volgens de rechtbank zelf bepalen of en zo ja tegen welke vergoeding zijn populariteit wordt ingezet bij commerciële activiteiten. En daarom heeft hij een zwaarwegend belang om zich tegen het filmpje te verzetten. Maar in hoger beroep vond het gerechtshof dat Verstappen zich niet op zijn portretrecht kon beroepen. En waarom niet? Omdat het volgens het hof duidelijk was dat het om een lookalike ging en niet om de echte Verstappen. Dat oordeel was onjuist. Dat heeft de Hoge Raad nu beslist. Want een portret, dat is een afbeelding, op de een of andere manier, van een persoon die in deze afbeelding kan worden herkend. En ook een afbeelding van een look-alike kan dus een portret van iemand zijn. Dan moet de nagespeelde persoon wel worden herkend in de look-alike. En bijkomende omstandigheden die moeten daarbij helpen, bijvoorbeeld door bepaalde kleren te dragen of door de context van het filmpje of de afbeelding. Dat iemand toevallig op een ander lijkt, dat levert nog geen portret op. Omgekeerd, als het duidelijk is dat je naar een lookalike kijkt en niet naar de echte nagespeelde persoon, dan kan je toch met een portret te maken hebben. En dus met portretrecht. Ook een parodie kan een portret zijn. Het karakter van de afbeelding speelt alleen een rol bij de belangenafweging tussen de geportretteerde en de openbaarmaker. Het Hof had dus ten onrechte het beroep op het portretrecht afgewezen, omdat het duidelijk om een lookalike ging en niet om Max Verstappen zelf. Dat was verkeerd. De Hoge Raad stelt zelf het feit vast dat het hier om een portret van Max Verstappen gaat. Het portretrecht van Verstappen is hier dus wel degelijk in het geding. En een ander gerechtshof zal nu alsnog moeten beoordelen of, zoals de rechtbank had geoordeeld, Verstappen inderdaad een redelijk belang had om zich tegen het filmpje te verzetten.